I'm finally right here with you. Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD en vandaag gaan we op pad met de rapid. Dat is mijn collega die gaat nu ergens naartoe. Geen idee waar naartoe. Uh, vandaag met de XC40 Rapid Responder. De 381 zijn we vandaag. Uh, en wat een super gaaf ding gemaakt door Enno Sh Mods. Shoutout naar Enno. Um, en uh, ja, de downloaden is die, dus dat is wel tof wij openen hem even, wij gaan eens even kijken even kijken of we van binnenin al iets kunnen zien uh, een schermpje, ja en daaronder je moet even kijken of je het ziet ja, zo. bij mijn rechterhand zit het benedingspaneeltje voor blauw en zo. Uh, want die gaan we nu ook even aanzetten, dit is blauw, witte flitsers in de grill, is toch altijd net wat beter zichtbaar, en uh, dan hebben we nog oranje, en uh, die moet even zo ja, en dan hebben we nog groen en voor de rest zitten er nog werkspots in het echt op. Maar waar die precies zaten, ja dat weten we nou niet precies. Dus uh, dat uh, komt er hopelijk, of ooit nog wel een keer op. Uh, voor nu, rapid responder dus. Uh, ik zou zeggen, we wachten rustig af tot we de eerste melding hebben. Tot dan. U zegt het over. Ja, hebben we hier een kerel die uh, met zijn kop tegen het raam van onze dienstauto uh, aan is geslagen. Ze uh, is uh, zelfs even buiten bewustzijn geweest, is nu weer uh, aanspreekbaar, uh, weet niet uh, wat er gebeurd is, weet niet uh, hoe die heet en welke dag het vandaag is. Hij ligt nog op de grond toch? Is niet zo mooi, ik uh, kom die kant op over. User left your channel. Microphone muted. Nou mensen, jullie horen het. Eerste melding voor vandaag. Uh, jonge man, oude man, geen idee eigenlijk. Die uh, was een beetje moeilijk bij zijn arrestatie. En die uh, dacht, uh, laat hem met mijn kop maar tegen het raam van de politiebus slaan. Met alle gevolgen van die. Uh, namelijk dat hij buiten bewustzijn is geweest. Uh, weet even niet meer welke dag het vandaag is, et cetera. Jullie hebben het al gehoord. Waarschijnlijk door de overdracht van de politieagent. Wij gaan die kant op en die zal waarschijnlijk wel even mee moeten naar het ziekenhuis. Maar de vraag is... Uh, kan dat bijvoorbeeld ook met de politiebus? Uh, of moet ik daar een uh, ambulance busje dus voor laten komen? Zou ze niet in mijn rappen, dat is wel één ding wat zeker is. Ik heb op dit moment ook geen vrije ambulances denk ik. Oh dat is tegen de Toeran geloof ik. We zetten ons op status ter plaatse en we gaan ja, eens kijken. Ja, wacht even. Ik even mijn voertuig opslaan, anders is hij dadelijk weer weg. Morgen tijd. Goedemorgen. Hey, daar ligt hij. Hij uh, ja, een beetje verwaarde spraak. Hij zegt dat hij misselijk is, hoofdpijn. Verwaarde maar spraak het, uh... had hij van niet? Nee, hij was gewoon helemaal bij, maar uh, hij, hij geeft niet aan dat hij moet overgeven. Hm. Oké, okay. maar die verwaarde spraak. Ja, hoest ah. de hele uh, tussendoor okay. en. Uh... Goeiedag meneer. <laughs> Hallo. Ik ben Wim, ambulance dienst. Wat is er gebeurd? Weet u dat zelf? Uh, politie. Politie. Ja, die staan hier inderdaad. Of ja. Hebben, of, hebben ze, of hebben ze iets gedaan? in de auto. In de auto. En dat ging niet zo goed geloof ik hè? Het knalde met die hoofd tegen het raam. Dat weet... Uh, weet ik niet. Dat weet ik niet meer. Nee, oké. Okay. Wat zie ik op het eerste oog aan het hoofd? Niks. Niks, oké. Okay. Geen zichtbaar letsel. Oké, okay, goed. Nou, hij heeft uh, zelf uh, met zijn kop vanuit de binnenkant het uh, telefoon aangeslagen. Ah. Oké. Okay. Maar nog niet er doorheen hè? Nee, ik zie niks aan het nee. Goed. Meneer, uh, ik ga wat controles bij je doen. Heeft u het gevoel dat u misselijk bent? Uh, yeah. Ja. Hij, ook... hij heeft er niet hoeven beraken hè? Nee. nee. en dan gaat hem met ademhalen halen afwisselend uh, niet uh, goed niet goed oké okay. en wat wat is voor uw gevoel niet goed waar heeft u last van Z zwaar zwaar uh, zwaar. Zwaar, ja, zwaar zwaar zwaar adem oké okay. merkte u wat moeite heeft met praten heeft u dat normaal gesproken ook al uh, nee Merkt u het zelf ook dat u moeite heeft met woorden te zoeken ofzo? Een be be beetje. Okay. Als ik uh, naar jouw uh, gezicht kijk, uh, zie ik daar dan iets qua afwijkingen. Denk aan uh, krachtsverlies, een zijde, scheefhangende mond ofzo. Uh, in ieder geval wegtrekkende kleur en uh, slapping uh, in de spieren. Ja, ik uh, zou uh, toch graag even een uh, ambulance deze kant op hebben voor transport over. Ja, transport, die gaan we eigenlijk op die 81. Oké, okay. zitten zijn handboeien nog Op de 81, ja. Ja, zeg maar. Die zitten nog. nu. Ja, ja. 1 A1. Nummer A1. Handboeien zitten nog op hè. Okay. Ja, wil je die af hebben? Mm. I, uh, yeah. Ja doe maar. Toch even wat testjes verder doen. Ja, Michiel, die live uh, juist ja, even vast. Ja, Burger, ja, die livepack zit er inmiddels uh, al een tijdje aan. Heb je nog uh, waardes voor mij? Hartslag van ongeveer 55 per minuut. vol uh -huh. is uh, wel oké. Okay. Ja hetzelfde, uh, ja, het uh, bloeddruk nog iets geks bloeddruk is, uh, is gewoon normaal. Oké. Okay. Goed. Meneer, ik ga even beide handen aan u geven en dan mag u eens even met de linker en de rechterhand in mijn hand knijpen. Dus doe eerst maar eens hier links. Uh, wat? Knijp maar eens heel hard. Ja. Ik knijpen. Uh, Oké. Okay. Ja. Okay. En dan met rechts? Knijp ook maar eens heel hard. Uh, ik kan niet hard knijpen. Ja, maar knijp gewoon, gewoon hoe hard je kunt. kunt. Ja. Ja. Is de afwijking? He? Positief. Oké, okay. had je dit al in de thuissituatie meneer? krachtsverlies? Ik, ik sta al veel in de in de in de sportschool. Ja oké, okay. dus dan. Is het is niet zo dat je met uh, links uh, ik zei maar iets 10 kilogram uh, op kunt tillen en met rechts maar 2 hè? Lijkt me niet. Nee. Oké, okay. goed. Um, ja. Dan hebben we toch wat, uh, wat afwijkingen neurologisch en dan wil ik u toch even insturen naar het ziekenhuis. Dat kan echter niet met mijn auto, dus daar heb ik een busje voor nodig. Die gaat als het goed is deze kant op komen. Dus uh, het ziekenhuis? Ja, daar moeten we wel even heen. Ja, maar ik heb haast. Ja, ik ook, als ik het zo zie wat u allemaal heeft. Dan wil ik u snel in het ziekenhuis hebben. Maar u ah. ging anders toch nergens heen, behalve het politiebureau denk ik. Nee, ik heb haast ik is politie uh... ja, die ja, die hebben jullie al, te, al pakken, te pakken dus uh, je hoeft niet meer vluchten michiel was jou gefouilleerd of niet positief oké okay. voor mij een, uh, hebben jullie voor mij een idee of zo ID geen idee uh... ja, als het is ja dank je oké okay. blijf er voorbij zitten maar ik ga alvast even bellen naar het uh, Erasmus tot ze er zo aan uh, gaat komen uh, uh, <coughs> <coughs> Nee, als u misselijk wordt of moet braken, geef het even aan. Ja. ja, ja Blijf maar even ja, ja, ja, ja. rustig zo liggen. Ja. Op dit moment lijkt het dus dat iemand krachtsverlies heeft, heeft moeite met hè, als we gaan kijken naar die fast test, face is of, uh, afhangende uh, mondhoek, armen, ja, krachtsverlies aan de rechterzijde. Spraak is verwacht en time, ja het is dus een, ongeveer 10 minuten bezig, dus wel in de acute fase nog. Dat betekent dus dat ik hem al ga aanmelden voor een CVA-protocol. Maar even het kan dat je je hoofd heel hard stoot dat je daar een... Uh, uh, oh. Jongens, draai hem even op de zaai als je ja. wilt. Ja, dankjewel. Gadverdam, <tossimus> waar ik, uh, even. Ik pak een schoen, zijn maar even, even, oh, even zo liggen. 108 yeah. uit. Geen breek. Ik heb voor jou een mogelijke CVA. Uh, ik heb je graag deze kant op gewenst, is al aangekondigd bij uh, oh, uh, Erasmus voor het CVA protocol. Oké, okay, dus puur alleen uh, transport? Ja. Oké, okay, uh, waar zit jij? Ten noorden van de stad? Nee, dus postcode 571. Je kunt mij ook een game aanhouden. Oké, okay, check. Ik uh, ben onderweg. Yes, moet jij van ver komen? Uh, 1.8 mijl. Uh, geen idee hoe ver dat is, maar uh, tot zo. Tot zo. Oké okay, meneer, ik ga u even alvast in een fus prikken. En als ik dat heb gedaan krijgt hij ik... een andere arm ook al in een vuusje van me. Dus u krijgt er twee. En dan is de ambulance zo te plaatsen. En nu gaat hij naar het ziekenhuis brengen. Uh, ja, ja. Kom een prikje nog niet schrikken? Ja. ja. Ja. Ja. Ik ben uh, met twee minuutjes te plaats. Microfoon activated. Dat is begrepen. Microfoon muted. Uh, Wat was ik ook weer? Ja, dus uh, ik wil hem ze snel mogelijk zieken en ze dus hebben de scan in en dan kunnen ze daar gaan kijken. En waarschijnlijk is het een bloeding. Je kunt als, natuurlijk daar komt er allemaal onderscheid maken tussen een. Bloedig jaar dus een broert is het eigenlijk hè. Ik noem wel steeds jaar maar broert. En een uh, onbloedig, ja. dus een bloedpropje wat vast nou, komt het, te he? zitten. Uh, maar ik vermoed dat het nu een bloeding is, omdat hij zich echt wel hard dan met zijn hoofd nou, heeft gestoten. Misschien een ja, dat ik, uh, ik wil dat, sluit dat ik even snel uit. Dan ga ik kijken of hij misschien een deuk in zijn hoofd heeft. Echt heeft in zijn ah, voorhoofd. Ik kijk nog even naar je voorhoofd. Heb je daar een deuk in zitten? Positief. Meneer, er komt nog een prikje in de andere arm. Uh, ja, ja. Nog een prikje. Meneer, was u in het verleden al met ziektes bekend of iets? Nee, nee. Nooit iets gehad qua ernstige ziektes, een griepje is altijd hè, maar uh, dat allemaal niet? Uh, weet ik niet meer. Weet je niet meer, dan zal het ook niet zo zijn. Heeft u, uh, slikt u ergens medicatie voor? Melatonine melatonin waarvoor is dat voor? voor slapen oké okay. en um, even kijken ben je ergens allergisch voor dat we moeten weten? negatief oké okay, goed Chris ik heb voor jou uh, deze meneer uh, is aangehouden door de politie maar niet heel veel uit waarvoor uh, zat in een politieauto achterin en begon met zijn hoofd te tikken tegen het raam uh, agenten hebben hem eruit gehaald waarna hij eigenlijk oud is gegaan uh, hij is bijgekomen uh, misselijk braken, ja, of in ieder geval misselijkheidsklachten had hij um, en hij is daarna een uh, begint te praten met een verwarde spraak uh, de voorgeschiedenis is blanco, slikt dan alleen uh, medicatie voor te slapen um, in de A is hij wel volledig vrij, hij ligt nu wel even op de zij omdat hij net moest braken maar goed, dat komt er allemaal netjes uit, dat dus wel even in de gaten ademhaling, hij heeft wat moeite met ademhalen, adem wat zwaarder, satratie verder goed um, misschien dadelijk nog wat zuurstof voor onderweg okay, in de C hebben C-pols van 55 uh, regulair, tensie is 120, 80 is gewoon in orde um, in de D heb ik de test gedaan, mondhoek afwijkend uh, rechtskrachtsverlies uh, spraak dan verwacht en is ongeveer 10 minuutjes bezig de pillen reageren wel goed uh, hij heeft ook een uh, hoofd ja, een, een deuk in zijn voorhoofd, dus mogelijk ook wel een schedelbasisfractuur op basis van uh, dat uh, klop. Um, daarom uh, die bloeding misschien ook. Ik heb het Erasmus voor je gebeld en je kunt er terecht. Oké, okay, dan uh, gewoon een spoedtransportje neem ik aan. Yes. Um, ja, ik zie wel agenten met kogel weer in de vesten staan, dus uh, ik neem aan dat <laughs> een van de agenten met mij meegaat. Als ik de situatie van hem inschat, gaat hij niet zo snel ergens heen of iets doen. Nee, dat snap ik. Echt maar... heel krachtverlies krachtsverlies, maar inderdaad, de reden van de kogel weer in de ben ik ook wel benieuwd naar. Um, ik weet niet of de politie ons iets moet vertellen hierover. Nou, kunnen wij in het uh, kader van het onderzoek nog geen uitspraak over doen? En in, in, in het kader van onze veiligheid? Ja, dan gaat er uh, iemand met u mee. Oké, okay. heb jij hem okay, cool. gefouilleerd? Hij is uh, gefouilleerd ja, okay. niks uh, bij zich. Oké okay, goed. Ja Chris, duidelijk? Ja dat wou ik even weten. Dan, uh, ja, dus uh, Nick. Ja, dan mag Stan wel mee. Mijn mm. rijkracht eraan. Ja. Meneer, okay, uh, ik heb er, er trouwens van je Links en rechts. Oké, okay, top. Meneer, bent er nog? We gaan op ja. de brancard, we, we zullen u een beetje rechter opzetten. zetten als u dan uh, moet overgeven onderweg weer, dan kunnen dat in ieder geval uh, gaat dat wel makkelijker. En dan gaan we even met de collega's, dat is Chris hier, even naar het ziekenhuis. Ja. Ja? U ja. hoeft ja. verder ja. niet ja. heel veel te doen, we doen u gewoon uh, even helpen met op de brancard te komen, dus dat regelen wij allemaal wel. Ja. Oké, okay. uh, als jullie even aan die kant kunnen scheppen dan schep ik aan deze kant. Yes, check hier. Hier zit hij ook vast. Nou, op 3 tillen zes brankaar. 1, 2, 3. En 4, 5 en 6. User joint je channel. En het is helemaal eens. Wim, ik neem aan dat jij niet meegaat naar het uh, ziekenhuis. Nee. Oké, okay, duidelijk. Oh. ik, alleen, ik geef de bericht over. Dan eh, uh, uh, Ik geef het een MK door. Is al 8 jaar geleden behandeld over? 8 Ach, jaar geleden? Oh, dat is wel lang geleden, 8 jaar. Ik heb mezelf vrij gemeld en een spraak en vraag gedaan. Ik heb gemeld dat er 102 nee, transport, transport gaat doen. Nee, 108, wat is het? 81 uh, 108. Uh, ja, ja uh, patiënt behandeld bent, ja. gaat met de 100... Uh, uh, ja wat was je ook alweer Chris? 108. 108 dan had ik het toch goed. 108 mee naar het ziekenhuis en ik ben weer vrij. Jij ja. zou bij de ambu in zitten. Het is fictief. Uh, Oké. Okay. Nou ja, ja, jullie kunnen ook uh, weer op een eentje. niks van wat de meldkamer zei, maar ik geloof hij zou maar weer in mijn desbetreffende kanaal slepen. Dus dat is mooi. En dan hebben wij na een geslaagde inzet de eerste afgrond. En dan gaan we retourpost, post, want dat mogen we dan. Uh, geen vervolgmelding. Mooie zo. auto dit, hè? Welke? Die waren rij. Nee, Golf 7. Ah joh, deze is ook mooi. ja, Dat is uh, Jasper die jullie op de achtergrond horen. Ik zou mijn nog meer aan schieten. Nou ja, dat is heel aardig, want we zijn het opnemen, Ehm, uh, even kijken. Ik zal maar niet uh, in de video laten horen wat... Uh... Oh, mijn stuur stopt er mee. Nee, mijn stuur stopt er niet mee. Stopt hij er wel mee? Nee, alle wat gebeurt er? Ah, ah, dan rijden we even snel eruit. Um, nee, we gaan een retourpost en... Uh... Ik ben benieuwd wat we nog gaan meemaken. Dat zo. Um, collega van de bouw is neergeknuppeld of zoiets.